Buiten de 3D-elementen die standaard in Cospaces zitten, kun je ook zelf afbeeldingen toevoegen. Dat kan op twee manieren. De eerste is via zoeken op het web. Klik onderin op Upload. En vul in waar je naar wilt zoeken op het web. Sleep vervolgens de afbeelding naar je wereld. De andere is Uploaden. Maak bijvoorbeeld zelf foto's en klik op Upload. Nu kun je je uploads naar je wereld slepen. Uiteraard kun je ook weer tekstballonnen toevoegen.